De wedstrijd is uh, inmiddels begonnen. De scheidsrechter uh, heeft gefloten. Heiko Michelsen. En daar, uh, nou, gelijk een aanvalletje van DVS, maar in de kiem gesmoord. Het zou al een heel mooi cadeau zijn voor uh, Ermelo, ook 50-jarig bestaan. Daar komt hij. het eerste cadeau. Nou, bijna. Sam de Wit, Sam de Wit, volledig in de aanval, Sam. Uh, een enorme pegel van uh, El Ablak. Iets Martin? te hoog. Huh? Iets te hoog. Ja, iets te hoog. Lennart Tol, de nummer 9. En Roy Tol, de nummer 7. Die zullen we in de gaten moeten houden. Want als je Tol heet van je achternaam, dan, uh, ja, dan kun je die uh, verdedigers wel eens helemaal Tol uh, draaien. Franco Lijven, laat hem lopen. Ja. Ja, komt daar komt de kans aan voor uh, Volendam. Helemaal de nummer 9 verder. 1 op 1 met Daan Huiskamp. Ja, dat en is het. Hij ziet de een... uh, bal binnen door de fout van uh, Nassim Blak. Die een beetje inhield bij dat schot. En ja. uh, lag er heel veel ruimte. En uh, zo komt uh, Volendam hier uh, al snel op een voorsprong. Uh, in de negende minuut namelijk. Op uh, 0-1 doelpunten maken. De nummer 9 L Lennart Tol. En dat is wel een klap. Ja. Oh, slechte bal daar, gewoon gaat het weer een kans opleveren voor uh, Volendam. Een hele goede redding daar Daan Huiskant op het schot van Roy Toll. Nee, die verdediging zit niet goed want er komt er nog een kans aan en die gaat naast. DVS erg onder druk, het klopt niet. Diepe bal. Stef Nijland. Zet die bal daarvoor. Omar. Elga Zoani. Jammer. Mooi, uh, bijna van Basten. Mooie paas. 1988. Ja, mooie paas, mooi schot. Ja, bijna van Basten. <laughs> die was iets verder, hè? Muren, ja. Muren, paas, muren. Wat een ja, ja. goal, ja, wat een goal. goal. Ja. Nu misschien. Mooie paas. Stef Nijland. Daar gaat hij. Stef, Stef Nijland. Nijland. Stef Nijland. Jammer. Net naast. Zonde. Jammer, jammer, jammer. jammer. Heel goed. Prima paas Omar El Ghazouani. En nu Volendam weer. Half uur gevoetbald hier. Er gaat weer een kans aankomen. Doelrijpe kans. Hier zit hij goed tussen. Ja. Dat moest ook. Rare carambolage daar in het uh, strafstofgebied van uh, DVS. Maar, uh, goed werk, Maarten van Dijk. Ja. Goed werk, keurig, Maarten van Dijk. Prima. Goed gevoetbald. El Ablak. Ja. Als hij het doet, moet het wel goed. Lijkt allemaal leuk, maar het is niet effectief. Oh, Sam de Wit. Goeie bal gepakt van Daan Huiskamp. En dit is uh, de tweede cruciale redding van Daan Huiskamp. Houdt DVS in de race. Daar Toch weer balverlies, wat bijna dodelijk zou kunnen zijn. Kijk, dit kunnen ze zo goed. Volendam. Oh, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Een, een rare carambolage, maar, maar toch... Wederom ja, een redding uh, van uh, ja. Daan Huiskamp. En, en uiteindelijk ontzettend veel geluk, DVS. Die uh, bijna assist van die speler die die bal op het laatst gaat. Ze hebben maar heel weinig ruimte nodig om ja. die bal bij elkaar te geven, die mannen voorin. Ja. Komt-ie. Oh, Ali Akla. Even naar beneden knikken en het is 1-1. Maar nu staat het nog steeds 0-1. Prachtig hakje. Dat leek er uh, meer op. Nou, de beelden zullen het uitwijzen, maar... Leek mij een uh, penalty. Oh, dat knakt uh, wat, leek het wel. Zo'n pittige mij ook, ja. box, hoor. Oh, hier. Nou, komt daar de 0-2. Ja hoor. Ja, 0-2 voor uh, Volendal. Tol. Terwijl we hier kijken naar de... Uh, Roy Tol. Uh, persoonlijke fout... Diep triest. Goeie bal op, Erren. Kijk wat hij ermee kan, maar... De bal bij Ali geven. Ja, er komt er 2-1. Ja. Olijf. Nee, 19. Lars van, van Wetering. Ik zeg Olijf, nou, maar wie anders dan Lars van Wetering. Uh, maakt uh, de achterstand redelijk draaglijk. Uh, we zijn weer in de race. De spanning in de wedstrijd is terug, mag ik zeggen. Het is nog Zo. geen 5-4, Kijk, eens, kijk nee. eens wat daar gebeurt. Ali Akala score. scoren? Nou, nee. nee hoor. Oh, Ali Akala raakt daar de bal uh, kwijt. Dat is een beetje link. Kras. Oeh, weer een uh, heel mooi paasje hoor. Dat kunnen ze. Hè? Hij krijgt al twee krasloten. Stef Nijland. Prima pas. Goeie, prima bal. Op de ja, vuisten Nog van Pink. Dit loopt door. Omar El Gasswani. Arzini. Gazouani. Ja! ja! Omar. El. Gazouani. Omar El Gazouani. En de assist was van Arzini. Arzini. 2-2 hier, langsai hier TVS uh, Tim van den Berg een enorme kans van Lars van Wetering. Goede bal zeg Arzini: Ali Akla Nikki van Hilten. Oh, helemaal vrij. Ja! Doelpunt! Omar El Ghazwani. Oh, Omar El Ghazwani kopt hem tegen de raad. En uh, DVS hier uh, op een 3-2 voorsprong. En, uh, Volendam kraakt en uh, Volendam uh, nu wel voorbij gestreefd. 3-2 hier voor uh, DVS in de 84e minuut. Terwijl het uh, ophoudt met zachtjes uh, regenen. Aliakla. Lars van Wetering. Boom! Sterfna, oh! oh! Oh! Kijk, één oh! moment. Oh! Spetst uit op de lat deze <laughs> bal. Kijk, daar gaat uh, Volendam weer. Oh, las van Wetering. Bijna in de scoring of in een goede positie. Aliakla paasen op zichzelf. Maar daar zit. Uh, ja, dit is uh, 4-2. Nee, dus is, jawel. Nee, ja, nee, zijn het. Weer die bink, hè? Hij haalt er toch nog weer een paar uit, Sander Binken. Het is wel een ding. Zeker. In mijn commentaar voor uh, DVS-TV livestream heb ik uh, een paar keer het woord veerkracht uh, genoemd. Uh, dat slaat wel, uh, denk ik, op deze wedstrijd, Peter. Ja, ja, ik denk dat je dat in de eindfase gezegd hebt <laughs> en daar zag het misschien niet helemaal naar uit. Uh, kijk, heel reëel als zij ons de eerste helft hadden zij ons natuurlijk enorm pijn kunnen doen. Uh, en Niet eens zozeer omdat zij zo goed voetballen, maar omdat wij ons uh, het, het, het, het, het gewoon eigenlijk gewoon weggeven. En, uh, ik vond ze niet eens heel, heel, heel slecht aan de bal. We hebben ook al onze mogelijkheden gehad in de eerste helft, uh, maar wij helpen hun natuurlijk enorm in het zadel. Uh, en uh, ja, mag je blij zijn dat je maar met 1-0 de rust in gaat. Uh. Ik zei na 30 minuten van. Nou, voor mij is Daan Huiskamp al man of the match. Maar later werd het een ander. Maar dat had ook zomaar gekund, Peter. Ja, ja uiteindelijk, Omar. Uh, ja, Daan is uh, in die paar momenten hartstikke belangrijk geweest. Uh, uh, ja, zonder mensen tekort te doen. Maar als je kijkt wat Ali allemaal doet vandaag. Echt, uh, wat een strijder is dat, jongen. Uh, daar word ik wel heel blij van. Dat is echt een voorbeeld voor, uh, voor heel veel spelers. Dat is uh, inderdaad uh, fantastisch. Uh, het woordje restverdediging, uh, dat, dat heb ik ook één keer uh, gebruikt. Uh, dat, die term ken je wel, hè? Jazeker, ja. ja. Kijk, ze speelden toch iets anders dan we verwacht hadden. Uh, we hebben teruggekeken, 4-3. ze ja, was eigenlijk gewoon een 4, -4 2 met een ruiter op middenveld. Waar onze twee centrale verdedigers gebonden werden door hun twee spitsen. Uh, Frankie gebonden werd door hun diepe tien. Uh, ja, ze hadden zeker in de omschakeling soms een man over. En uh, ja, die goal die we 1-0 krijgen, ja, gaat oma of, Nassim natuurlijk veel te wild uh, het duel aan. En dan, mag je, dan hoef je het duel niet te winnen, maar mag je hem zeker niet verliezen. Als, als, als je zo staat, zeg maar. En hij gaat uh, volle bak erin uh, met alle een klutsbal en, uh, en we zijn weg. Uh, slecht georganiseerd. Leuke jonge ploeg Volendam, aanwinst voor de derde divisie denk ik, Want ik in het begin zei ik van dit wordt een 5-4 wedstrijd of 7-3. Ja, nou ja, natuurlijk jong, uh, ja, je, je, je kan niet ontkennen dat wij natuurlijk, denk ik wel 70% de bal hebben gehad, uh, hè, dus uh, in die zin uh, ben ik het niet met je eens. Uh, en ze kunnen aardig voetballen. Alleen dat hebben ze tegen ons. Ze uh, zijn natuurlijk bijna bij ons op de helft geweest. Ja, vanuit de omschakeling een aantal keren. Maar, niet, maar, maar voetballen zeker niet. Ze hebben veel ballen weg moeten schieten. Maar Peter, gezien het aantal kansen, Volendam heeft er een stuk of 4, 5 gehad, wij een stuk of 8. Dat had gewoon 8, 5 kunnen zijn. Ja, tuurlijk. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, okay. Nee, dan heb je gelijk. Maar nogmaals, dat zat bij hun met name in omschakeling. En wij moesten gewoon heel veel voetballen voor een paar kansjes. En ja, dat is eigenlijk sowieso thuis altijd het geval hier natuurlijk. Ja, we zijn natuurlijk niet de meest scorende ploeg voor deze wedstrijd, 7 goals gemaakt. Ja, als je dan meteen al achterkomt, uh, ja, best wel een hard hoofd in. Uh. Ja, en, en, en toen viel uh, Omar El Ghazouani een beetje ongelukkig. Uh, ik, dacht, ik hoorde zelfs wat kraken. Ik denk, oh, dat is niet helemaal goed. Daarna een paar misverstanden. Toen werd het uh, 0-2. En diezelfde El Ghazouani beslist hier gewoon zomaar de wedstrijd, Peter. Ja, de kleinste man van het veld. Uh, kopbal en die bal uh, samen met... Uh, Karim, zeg maar, die erin kwam, goede goal, laag in de hoek, verre hoek, goede goal. Uh, ja, en uh, lekker voor Oma, want die heeft uh, echt op zijn kant moeten wachten. Zeg maar. Hij heeft natuurlijk best wel veel ingevallen. Uh, ja, wij zien hem denk ik uh, vanaf de linkerkant of vanaf de rechterkant. Ja, wij zijn ook hartstikke tevreden over Ali en Benna. Zij moet echt strijden voor, voor, voor zijn plekje. net als de rest natuurlijk. Uh, ja, en hij grijpt uh, vandaag uh, is hij gewoon voor ons heel belangrijk uh, en uh, voor de ploeg goed. Maar ook uh, voor hem natuurlijk zelf. Uh. Het mooie was uh, dat iedereen leeft mee, ook op de bank. Iedereen is blij voor elkaar. Uh, ja, nu valt het allemaal uh, samen en uh, ja, hetzelfde had je 2-2 twee, twee gespeeld, of dus 2-1 verloren en nu, nu, nu uiteindelijk win je met 3-2 en dat, ja, dat doet natuurlijk heel veel met een ploeg. Uh. Wel een overwinning van samen en veerkrachtig. Ja, samen, ja, om in jouw term te veerkrachtig, maar ook wel, ik denk ook wel, uiteindelijk het voetbal, het initiatief heeft wel zegevierd, denk ik. Wij hebben het initiatief gehad, uh, nou ja, dat, we hebben veel de bal gehad, maar ook het initiatief gehad, we hebben ook gespeeld om te winnen. Uh, ja, uiteindelijk heeft dat zegevierd, uh, ja, mooi. Genieten van uh, in dit weekend. Uh, maandagavond even bespreken. En dinsdagavond uh, gaan we er weer voor. ASWH. ASWH, mooi. Uh, lekker thuis weer. Dus uh, we kijken er alweer naar uit. Mooi. Okay.